Is het is niet idee dat jullie allemaal heel snel voor de camera gaan staan. Anders lijkt het alsof we voor een lege zaal staan. Ja, en ze kijken z'n allen voor je goed uit. En ze halen even voor de camera heel dicht zo. En dan kom je ja, allemaal op een christo ja, Dat is echt super cool. Ja. En dan gewoon spelen. Is dat niet een goed idee? Ja, net zijn het ook, maar ze dat je bruin werd. Maar van hier wordt je echt bruin geworden. Ja, ja. Kijk, nou heb ik de, nou, een gezeik over de water. Het <xxus> is in een klartje bier dan. <messages> het <hehe> is best koud, was het goed. Zeg maar niets meer. Ik ga af, als je niet wil. Zeg maar niets meer. Laat la, maar la. gaan, wij zijn niet meer stil.